De Letsgroep gaat er regelmatig op uit. Paul, Roelie, Delia, Serge, Lara en Edwin trotseren dit keer de N70. De N70 is zeker geen autoweg. Heb je bladens bij je? Ja Roelie. Ja Roelie, ik heb alleen larenzalf bij me. Larenzalf kan nog best handig zijn. De route is 15 kilometer lang. En het is warm vandaag. Het zwiet, het lijkt om even aan de kop. Maar liefde, heb je wat bij je? Een knapzak. Een knapzak. Een knapzak, af maar... wel een zakdoek. Ik heb zo het, ik ben een knapzak. <laughs> nou dan gewoon je zitten met, gewoon niet gaan. Ja, zullen we gewoon naar de gele route lopen? Dan gaan we gewoon lekker aan de bar zitten. Het versje, oh, het zit in mijn schoen. Oh, laat maar, het is mijn voet. Het wordt nog een hele lange trip. Vlak bij Nijmegen is deze route te vinden en gaat over acht bergen. In totaal telt de route 375 hoogtemeters. De kuiten krijgen er dus best van langs. De bosrijke omgeving is mooi. Vakantie in eigen land is lang zo erg niet. Kijk, kijk, kijk. Ik kan gewoon dwars onze benen heen kijken. Terwijl Ed probeert de groep bij te houden, loopt de rest stevig door. Maar het is vooral genieten van mooie doorkijkjes en vergezichten. De Duivelsberg is 76 meter hoog en kijkt uit over de Duitse streek de Duffelt. Daar zou de naam dan ook vandaan komen, de Duffelberg. Tijdens de Tweede Wereldoorlog is dit gebied door Nederland geannexeerd. En in tegenstelling tot andere gebieden is het niet teruggegeven aan Duitsland. Door de coronamaatregelen bleven veel mensen in Nederland. Veel mensen ontdekten hoeveel mooie plekjes ons land heeft. Deze route bij Nijmegen, de heuvels van Limburg, de diversiteit van bos, heide en strand rondom bergen en schoren. Ons land heeft zoveel te bieden. De wandeling zit erop en net over de grens is een leuke attractie te vinden. Ja. Ja. Fietstreintjes. Dat is een beetje te doen, zo. Ja, ja maar deze rijden wel heel zwaar gebleken bij die uh, kleintjes. Uh, ja, dat ik denk dat we straks wel hun hulpgroepen bij wonen, uh. Er zijn een aantal routes over een spoor. De letsgroep kiest ervoor om van Kranenburg naar Kleven te trappen. En weer terug. 20 kilometer. Ja. En Zeg Louli, Heb je ooit wel eens eerder zo'n moment die je fietsmandje gaat? Ik vind het net een ridende trips, hè? De groep houdt gewoon van gezelligheid. Het zit met wel, je En zo wordt het fiets- en wandelavontuur afgesloten. Op naar de volgende trip!